Zo'n moment waarop we hebben gewacht. Naar uitkeken. Naar toeleefde. Logisch. Zo goed om je weer te zien en bij te praten. En jij? Je keek. Ontdekte. Vroeg. Je sleutelde. Leerde inspireerde en lachte. Kijk, daar ging het ons om. Met een lading nieuwe spullen, de grootste krachtpatsers, verrassende voorspellingen, de wereld van All Electric. Fantastische nieuwe slimmigheden, meerdere wegen naar duurzaam. En experts die voor je klaar stonden. Waren we meer fit voor future dan ooit. Oh, en jij ook trouwens. Samen met jou en je collega's, maakten we er een feestje van. Wij vonden het te gek. Tot snel.